Uh, ik schrijf de Ja, ik schrijf hem wel zelf, maar we hebben hem wel eerst uh, opgezet met een journalist erbij. Eerst het verhaal verteld van wat, wat, wat mijn herinneringen aan de oorlog zijn, maar die heb ik niet natuurlijk. Want ik ben geboren in 1947, dus na de oorlog. Dus mijn informatie is ook alleen maar van het internet tegenwoordig en vroeger uit de krant natuurlijk. En wat ik gehoord heb van uh, eventueel van mijn vader en moeder of zo. Dus uh, maar dan hebben we dus hebben we een verhaal gemaakt en uh, dat mocht ik zelf helemaal gaan veranderen. Door mijn eigen bewoordingen en mijn eigen dingetjes erbij wat ik nog persoonlijk... Uh, aan wou toevoegen en dat moet dan wel weer terug naar het 4 en 5 mei comité, want die willen dan natuurlijk eerst van tevoren lezen wat je gaat zeggen. Want ja, het is rechtstreeks, dus je moet wel een beetje weten wat je gaat zeggen en of het klopt wat je zegt en of je geen mensen uh, vergeet of mensen eventueel zou uh, beledigen. Want het is natuurlijk een heel gevoelige toespraak waar elk woord, ja, dat is een goudschaaltje. Je zegt gauw dingen verkeerd. Het mag dus absoluut niet uh, om te lachen zijn natuurlijk. Het moet een, echt een serieuze boodschap zijn. En ze hebben mij gevraagd omdat ik. Uh, uh, ja, um, um, ze wilde iemand hebben die een beetje uh, het brede publiek aansprak. Die een groot publiek aanspreekt. Die mensen uh, wel kunnen accepteren. En toen kwam ik uit de bus. De, uh, ja, leuk. En uh, waar gaat u het, het over hebben? Nou, eigenlijk ja, het thema is altijd vrijheid. Elk jaar hetzelfde heeft de koning het ook over gehad. Dus het thema is vrijheid. Dat we gewoon uh, blij moeten zijn met uh, dat we vrij zijn. Want dat is natuurlijk heel bijzonder dat je vrij bent. Het is niet, dat is, het zeggen ze ook altijd, vrijheid is, uh, vrijheid is niet vanzelfsprekend. Want als je, het, nou ja, als je het journaal bekijkt, je ziet hoeveel nadigheid er in het buitenland allemaal is en in verre gebieden. En dat is hier natuurlijk ook allemaal al geweest. En we hebben nu 75 jaar al geen oorlog in dit land. Dat is heel bijzonder, geloof ik het nooit gebeurt dat je zo lang geen oorlog hebt. Dus het is geweldig om in, dat ik in ieder geval in deze juli ook in deze tijd leef. Het is sowieso een mooie tijd met alle ontwikkelingen, met, met, met uitvindingen en de radio en televisie. Alles gebeurt in deze tijd, met de welvaart. Dus, maar het gaat eigenlijk over de vrijheid, dat we, dat we daar dankbaar voor moeten zijn, dat het uh, heel bijzonder is om vrij te zijn. En vrijzijd, vrijheid is natuurlijk... Ja, wat is vrijheid? Nou ja, dat je kan doen en laten wat je wil, In, binnen de wet natuurlijk. Je, je moet wel dingen doen waar je anderen geen uh, uh, last van hebben. Maar gewoon dat je vrij bent, zoals bij jullie. Als je de, de school uitgaat, dan, uh, nou, ben je vrij. Je kan lekker doen en laten wat je wil. Klaar met die school, vakantie of wat Dat is eigenlijk de vrijheid en dat wil je toch allemaal uh, hebben. Dat is een mooi goed. Vindt u het spannend om de toespraak te houden? Ja, ik vind het heel spannend om de toespraak te houden. A, weet ik niet uh, wat voor weer het zal zijn. Want het kan wel koud zijn, het kan wel regenen. En uh, ja, dan sta je er op die grote lege dam. Dat is weer een lege dam, net als vorig jaar. Vorig jaar was dan, het dan iets voller dit jaar. Want vorig jaar was alleen de koning en de koningin en de minister-president. En de voorzitter van de Tweede Kamer, er, geloof ik. Dat zijn vier of vijf. En, uh, en verder die hele legendam. En nu staan er wat meer mensen, omdat uh, uh, we hebben nu ook de overzeese gebiedsdelen en de strijdkrachten. Nou ja, iedereen die een krans mag leggen, die mag er ook bij staan. Dus we hebben ongeveer 100 mensen. Er dus zijn er iets meer. En dat is wel spannend om daar te gaan staan. Dan, dan die 100 mensen. Nou, ja, op de eerste reis zit de Koningin en de Koningin. Dat is ook bijzonder. Dat je die, toepen, die staan naar jou te luisteren. En, uh, en het is live. Het is dus rechtstreeks op de televisie. Dus uh, alles wat er fout gaat, gaat fout. Dat, uh, dat iedereen ziet het ook. Ja, je moet dan uh, allemaal goed geen, geen uh, versprekingen hebben. En wat ik zeg, als het heel koud is, dat je niet gaat bibberen dat, je zo, dat het zo klinkt. En, uh, en dat het niet regent. Dus ja, allemaal uh, factoren waar je geen grip op hebt. Hè. Dus het is wel spannend om te doen, ja. Wat vindt u dan echt het allerspannendste? Nou, het allerspannendste vind ik dat ik uh, hoop dat ik me niet uh, verspreek. Nou heb je natuurlijk uh, de tekst heb een paar keer doorgenomen van tevoren. De vorige tekst is nu al klaar.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 Toen werd me duidelijk waar het hoe het eigenlijk ontstaan was. En dan ga je je verder in verdiepen en dan ga je wat lezen en dan hoor je wat meer over. Toen u had dat geleerd op school, keek u dan nog steeds hetzelfde naar die brokstukken of ging je daar dan niet meer spelen? Nee, nou tegen die tijd was ik een beetje uitgespeeld ook. Maar toen begin ik ook wel anders te kijken. Ja, zeker natuurlijk, de de echte verschrikkingen die jaar gebeurd zijn, De moordpartijen en de vele doden en ongelukken en de. De, de, de puinhoop die ze van gemaakt hebben, en veel dak, mensen dakloos, en nou ja, armoede en ellende, honger. Nou ja, noem alles maar op. Alles was er in die vijf jaar wel en niet meer. Dus uh, dat ga je pas uh, dan later uh, uh, realiseren. Niet toen ik nog aan het fikkie was, toen ik, was ik er niet meer bezig. <laughs> Deed u vroeger als kind ook mee aan de dodenherdenking? Uh, als kind kan ik me niet zo goed herinneren, maar wel toen ik later uh, wat meer besef aan verkreeg, ben ik altijd naar de doodheden. Op de televisie was het altijd natuurlijk. En uh, nu ik dus, uh, sinds ik volwassen ben, ga ik er altijd naartoe. Meestal niet naar de Dam. Ik ga altijd uh, hier in, uh, in Amsterdam, ga ik altijd naar het Homo-monument. Dat ligt bij de Westerkerk. Dat is ook, ook een oorlogsmonument. En er zijn ook altijd een hoop mensen. Daar is het wat minder druk als hier. Maar net zo plechtig. En er wordt ook uh, gesproken en ook uh, uh, muziek gespeeld. Tenminste, uh, trompetten, toestanden allemaal. En dat vind ik altijd wel een mooie bijeenkomst. En ik, uh, elk jaar, ja, je bent in ieder geval sowieso uh, met vier ben je zo even, zo, sowieso even twee minuten stil. Even toch een uh, plechtig moment. Wat dacht, u, wat dacht en denkt u erbij als u ja, eigenlijk uh, bij de dode herdenkt? Nou, dan denk je dus aan de ontberingen die de mensen en, de, en de mensen, vooral de mensen die hun leven hebben gegeven voor jouw vrijheid. Het feit dat jij daar op dat moment kan staan, hebben we aan hun te danken. Ja, Mede aan hun te danken. Want ja, anders, ja, niemand weet hoe het zou zijn afgelopen als, die, als de, de Duitsers toen wel gewonnen hadden. Dan hadden we nu allemaal Duits gesproken. En er waren een hele andere hiërarchie was hier geweest. En, ik weet niet hoe, het was in ieder geval niet zo vrij geweest als dat we nu zijn met z'n allen. Dus nou, eigenlijk hadden ze uit dus een, een soort uh, uh, respect en dankbaarheid dat, uh, dat mensen dat uh, voor ons gedaan hebben. Nou, hebben, die, hebben die mensen dat niet allemaal met gedachten gedaan van, dan hebben die mensen naderhand, hand zijn die allemaal vrij. Want die mensen waren natuurlijk ook waarschijnlijk alleen maar bezig van uh, hoe komen we heel uit deze hel. Maar uh, uiteindelijk is het gelukkig uh, voor ons goed gekomen en hebben we, hebben we de geallieerden kwamen binnen, toen hebben we gewonnen. Maar ja, gewonnen. We hebben ook heel veel verloren natuurlijk. Maar in ieder geval de oorlog was over. Nou ja, het feit dat we weer de vrijheid terugkregen, Daar, uh, daar denk je dan aan op dat moment dat dat, een, uh, dat dat heel bijzonder is. Wat betekent vrijheid nou eigenlijk voor u? Nou, vrijheid is wat het eigenlijk voor iedereen betekent dat je kan Eigenlijk kan doen en laten wat je wil. Je kan zeggen wat je wil. Niemand zegt van nou, dat kan je hier niet. Je kan heel veel zeggen, maar zolang je niemand beledigt. Hè, het gaat natuurlijk tot een bepaalde grens mee. Je wel, ja, de vrijheid van meningsuiting. Maar er zit natuurlijk ook wel een grens aan. Op een gegeven moment, als je iemand beledigt, dan vind ik het geen vrijheid van meningsuiting meer. Dan moet je, moet je een paar stapjes terug doen. Het is, je moet wel de boel heel laten. Maar je kan het wel, iedereen kan zijn mening geven. Je kan niet demonstreren. Je kan niet. Ja, je kan doen en laten. Maar eigenlijk kan je doen en laten wat je wil. als je dit, uh,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 uh, op een gegeven moment ze zeggen, ja, maar je mag s'avonds om 9 uur de deur niet meer uit. Houden. Dan heb ik s'avonds na 9 niet zoveel te zoeken buiten op straat, maar dat kan toch zijn, toch? En dan mag dat niet meer, dat is toch raar? Dat kennen we helemaal niet, dat iets niet mag. Nou, vindt u het belangrijk dat kinderen ook uh, ja, meedenken aan de herdenking? Zeker, zeker. Want ja, wat iedereen altijd al zegt, het mag natuurlijk de, het mag nooit meer gebeuren. We moeten proberen dat het nooit meer kan gebeuren. En het gebeurt dan juist zoveel. Hele, de hele wereld staat nog bol van de oorlogen. Je hoort het niet anders dan... Echt massa's, afslachtingen, echt verschrikkelijke dingen die de mensen elkaar aandoen. En waarom? Niemand weet waarom. Meestal is de oorzaak het geloof. Meestal ligt daar meestal de, de, de herrie allemaal. Of om mensen die per se hun mening willen opdringen aan een ander. En uh, dat is vaak geen, uh, geen, uh, geen, uh, geen mening waar iedereen het mee eens is. En zoals het met Hitler in de oorlog gebeurde. Je alleen maar bezig was om uh, een landje te veroveren en, uh, en mensen af te slachten. Nou, daarom niet. Uh, denkt u dat herdenken, zeker over de Tweede Wereldoorlog, dat dat een houdbaar datum heeft of dat dat over 200 jaar nog steeds zo is? Nou, uh, de tweede wereldoorlog, zolang er geen derde wereldoorlog is geweest, denk ik dat de Tweede Wereldoorlog nog wel actueel blijft. Ja. Het is natuurlijk uh, het herdenken en het feit dat je uh, moet beseffen dat je, dat je vrij bent en dat dat, niet, dat dat heel bijzonder is, dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat, moet je, dat vind ik wel goed of dat blijft, of het, ja, of het zo blijft, je kan ook niet in de toekomst kijken. Misschien uh, komt er op een gegeven moment iemand die zegt, van, nou het is nou wel genoeg geweest. Uh, we hebben geen overlevende meer en uh, niemand heeft het meer meegemaakt. Waar hebben we het over? De 80 jaar Oorlog, daar is ook niemand meer, meer van. Daar denken we ook eigenlijk niks meer van. Maar uh, ja, je moet, ik denk toch wel dat het een, uh, een moment moet blijven. Nou ja, zo'n moment moeten we in ieder geval blijven. Of het nou 4 mei moet zijn of wat dat is. Maar je moet wel elk jaar een moment hebben dat je denkt van ja, wat geweldig dat we het goed hebben met elkaar. En vrijheid heeft, is voor sommige mensen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 Maar in mijn zesde, zevende, achtste jaar zat ik naar de radio. Toen was er nog geen televisie. De radio te luisteren. En daar je daar ook bekende grappenmakers. Dus toen dacht ik altijd van nou, dan wil ik ook mensen aan het lachen maken. En dat dat dan uiteindelijk ook gelukt is. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder, want ja... Meestal lukt dat niet. Je kan wel iets willen, maar je moet, het, het moet, ook, je moet ook de... Dat is altijd... Je, wordt, je kan het niet allemaal zelf bepalen. Je moet de bepaalde... de goede mensen tegenkomen. De betrouwbare mensen tegenkomen. en die die, die maken eigenlijk jouw leven. Die gaan, die, hoe het uiteindelijk wat je geworden bent en hoe, je, hoe het met je gaat, wordt vaak zo bepaald door andere mensen. Soms heb je er zelf helemaal geen grip op. Andere mensen zorgen dat je in een bepaald milieu komt of in een bepaalde situatie. Of kom je komt net de goede mensen tegen op het goede moment. Dat is met zoveel dingen. Als je een, een, een, een liedje zingt en dan wil je dat het populair wordt. En maar dan moet net op het goede moment moet iedereen kijken, op het goede moment moet het gehoord worden. Maar op goede tijd van het jaar, het heeft met andere, zoveel dingen te maken. Hè? Sommige dingen heb je niet, de meeste dingen heb je niet zelf in je hand. Je wil wel uit, je uit de best doen, maar veel dingen kun je, dan ja, ben je toch afhankelijk van anderen. Moeten we zelf wel eens lachen om dingen die u, die u heeft meegemaakt of gedaan? De, de grappen die ik gemaakt heb? Ja, ja, ja zeker. Ik, ik, ik, zie, ik heb natuurlijk heel veel gedaan, maar ik zie vaak wel dingen die ik al lang weer vergeten ben. En dan komt er wel eens wat voorbij op YouTube of wat gedraaid door op die herhaling op de televisie. En dan zit ik vaak ook wel eens te kijken en denk ik denk, hoe liep het ook alweer af? Ik heb geen idee hoe het afloopt. En dan ga ik, zie ik mijzelf grappen vertellen die ik al lang weer vergeten ben. En dan moet ik er zelf ook wel eens om lachen, ja. En vooral, ik heb veel radio gedaan. wat hadden we een dik voor elkaar show. En daar, uh, dat, deed ik, dat was zo hartstikke leuk om te maken. Want dat, je vindt, met niemand, dat kon je lekker thuis maken met z'n tweeën. Je gaf het bandje aan de radio en die zond hem nog uit ook. Dat was natuurlijk een soort jongensdroom. En de, vooral die dingen, als ik die terug hoor, dan moet ik er zelf nog wel eens hard om lachen, ja. Je deed vroeger heel veel met radio en knippen en plakken met dierenfilmpjes en zo. Ja. Denkt u dat die misschien beter af was geweest in deze generatie door alle social media en onder andere TikTok? Ja, nou ja, maak ik, ook, ik maak niet zoveel gebruik van social media. Uh, ik ben daar, ik ben een andere generatie natuurlijk, maar ja. Het, euh, nou, het heeft voor- en nadelen, want euh, ik zou maar zeggen met de animal crackers, met die dierenfilmpjes, ja, vroeger kon je het makkelijk draaien en tegenwoordig ja, zitten er allemaal rechten op en het is van iedereen, dus je moet iedereen wil er geld voor hebben en zo, En dan wordt het zo duur dat je het niet meer kan maken. En vroeger ging je gewoon naar de dierentuin en film je die dieren en die knip je, nou, sorry, maar meestal doen ze niks in de dierentuin, die slapen en die eten verder gebeurt er niet veel, maar die moet je met een verzorger erbij, die kunnen wel een beetje, als je die verzorger zien, dan komt er wel een beetje wat beweging in. En dan leuk aan elkaar plakken. Maar tegenwoordig hebben die dierentuinen ook iets van... Ja, maar dat is ook beeldrecht. En dat zijn onze dieren en die mogen niet vergek gezet worden en zo. En dat, dus het is eigenlijk een stuk uh, makkelijker en moeilijker geworden. Want er is natuurlijk heel veel te vinden. Hè? Op, op YouTube, de leukste dierenfilmpjes zitten vaak te kijken. En ik pot pad, dat is zo leuk. Dat kan je, een stemmetje erbij, bub, aan elkaar plakken. Maar dat heeft dan allemaal weer met rechten te maken. En dat kan het allemaal niet. En vroeger kon het eigenlijk veel makkelijker. Maar ja, dan was er ook weer veel minder aanbod. Want je kon het niet zo makkelijk vinden. Dus het is, uh, ja, het, is, uh, het voor en nadelen valt u het ook wel uh, op dat kinderen meestal vrolijker zijn dan volwassenen? Uh, ja, nou ja, kinderen gaan wat, uh, uh, ja, die hebben, die hebben minder zorg over het algemeen. Hè. Volwassenen hebben wel gauw zorgen. Die moeten een huis betalen. Die moeten zorgen dat er uh, brood op de plank is en zo. En kinderen kunnen vrij onbezorgd door het leven gaan over het algemeen. Zo kinderen in, vooral in het buitenland die ook heel grote zorgen hebben. Die hebben gevraagd in moeder, meer of die lopen één zo'n straat en die hebben honger. Maar hier in Nederland denk ik dat kinderen wel uh, over het algemeen toch ook wel... Ja, die, hebben, die ja, kunnen een beetje zorgloos door het leven gaan. Lekker sporten en met elkaar lol hebben. En, uh, en ouderen, hoe ouder je wordt, hoe meer, meer zorgen je krijgt. En dan ligt het maar aan wat voor zorgen je krijgt, hoe, uh, hoe somber je gaat worden. Maar uh, ja, kinderen zijn toch altijd wel jaloersmakend vrolijk, uh, ja. En, uh, Denkt u dat hij door uw uh, baan juist een beetje jong bent gebleven omdat hij eigenlijk heel veel grappen mag maken en daardoor misschien minder zorgen heeft. Uh, ja. ja, en ook omdat ik uh, door mijn baan ook heel veel met jonge mensen werk. Ook. Ik heb heel veel, of, uh, heel veel jonge mensen, maar ik maak zowel uh, voor en achter de camera... ...of in de redactie of uh, dingen. Ja, en ik, ik werk gelukkig nog steeds. Ik ben nu, uh, ben nu 74 en er zijn heel weinig mensen die dan, mensen in mijn genre... ...die dan ook nog allemaal zoveel werk hebben. Ik heb nog hartstikke druk. Dus ik zie nog steeds uh, het feit dat je nog steeds in de running bent... ...en steeds gevraagd wordt. Dat houd je ook jong natuurlijk. Als je thuis zit en je hebt niks meer te doen, ja, dan wordt het uh, al gauw een beetje sombere boel. Maar Zolang je nog uh, gevraagd bent en nog uh, zelfs populair bent, nou, dan uh, is er alle reden om s morgens weer met een uh, min of meer vrolijk gezicht op te staan, ja zeker. Veel jongeren zijn nu een beetje somber door corona. Heeft u een tip voor die jongeren? Uh, ja, dat, als, dat, als ik een tip... Nou een tip is, uh, ja, wat moet je nou een tip? Je moet, proberen te maken, je moet ervan maken wat er van te maken valt, maar ja, daar valt niet zoveel van te maken, want het merendeel mag niet meer. Maar dat gaat wel weer goed komen. Ik denk dat we het over, of het nou helemaal weer in de oude sfeer komt, weet ik niet. Dat zal nog wel even duren. Maar in ieder geval komt er nu langzaam komt er wat uh, versoepeling. En als we allemaal een uh, injectie hebben, dan uh, zijn we ook, net als met de griepprik die je elk jaar krijgt, dan zijn we er ook gewapend tegen en dan wordt het allemaal wel weer leuk. Dus ja, we moeten het even uitzitten gewoon. Het is gewoon een hele vervelende nare tijd. En we moeten aanpassen en gelukkig hebben, we dan, gelukkig hebben we dan nu de social media. Dus we hebben toch nog wel een beetje contact met elkaar. Stel je voor dat dat niet zou bestaan, dan zaten we echt thuis met nou, niemand. Dan kon je af en toe een brief sturen en dan kreeg je twee dagen later een brief of een briefkaart. Heet het dus maar nu kan je toch rechtstreeks met elkaar zien, dan kan je kan nog wel veel dingen doen. Maar ja, echt gewoon leuk met elkaar spelen, elkaar vastpakken of weet ik veel wat. Ja, dat is er nog even niet bij, maar, maar dat komt weer. Gaat goed komen. Gaat u ook een grapje vertellen op 4 mei met de oorlog in gedachten? Nee, nee, zeker niet. Nee, dat, dat kan niet. Het is dus een hele serieuze toespraak. Daarom nou, hebben we het ook. Uh, de, de toespraak is nu al klaar. En die is al een paar keer door de 4 en 5 mei-commissie uh, uh, gelezen. En uh, of daar geen fout in stond. hebben we niemand belederen. En je kan er dus zeker geen grap. Nee, het is een veel te, veel, veel te serieus onderwerp. Dus er zijn zulke verschrikkingen gebeurd in die tijd. En die waren uh, absoluut niet uh, goed om daar grapjes over te maken. Nee, dat moeten we niet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 Dus maak er wat van.